Hallo! Wist u dat wij als relatiegeschenken speciale vakantiekrachten bezitten? Wij houden namelijk altijd contact met uw relaties. Ook wanneer ze even niet bereikbaar zijn. Zo zijn wij bijzonder effectief wanneer uw relaties genieten van een gezellige picknick op de camping. Losgaan op een festival! Of zich nog voorbereiden op een strakke zomer. En mocht u op vakantie gaan, ook dan werken wij gewoon door. Zo ziet u. Met Van Helden bent u zeker van tastbaar beter bereik. Van Helden Relatie geschenken. Resultaat binnen bereik.